Uh, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag gaan we het hebben over Bucas. Ja, ja, Bucas. <laughs> Bucas is een sponsor van ons. Dus deze video is ook gesponsord door Bucas. Uh, ik moet wel zeggen dat als ik producten gebruik en ik ben het er niet mee eens of ik vind ze niet fijn, dan ga ik daar natuurlijk ook geen video's over maken. Zo simpel is het ook nog eens een keer. Dus ik ben echt wel ook een Bucas fan. Goed. Wat hebben onze paarden op in de winter? En eigenlijk nu ook in het najaar. Want we zitten nu op, uh, wat is het? de dag, 4 oktober. En uh, Vrona staat tegenwoordig buiten. Bella staat buiten en Henja staat buiten. Dus uh, hun krijgen hun deken wat eerder op dan dat je misschien binnen in een stal zou staan. Omdat het s'nachts best wel onder de 10 graden wordt. En uh, 10 graden vind ik een, zelf een punt waarvan ik zeg van nou oké, okay, dan wordt het tijd voor een deken. Welke deken heeft Verona? Verona, wat heb jij opgewaagd? Ja, ik ga je even laten zien. Zo, laat maar even zien. Kunnen jullie het zien? Verona heeft vandaag camera-issues. <laughs> nee hoor, Verona heeft op de uh, power turnout. Ik ga hem even van dichtbij laten zien. Uh, de buikas zit op en dan de power turnout zoals je ziet. We hebben hem nu een paar dagen op, dus hij heeft nu wat vieser. Uh, Jacob die is van Bukas en die heeft daar wel het een en het ander over verteld. Namelijk dat je niet te lang moet doen met een deken voordat je hem gaat wassen. Het grote voordeel van deze deken is, is dat hij niet zo achterlijk dik is. Dus hij past in mijn eigen wasmachine. En ik heb gewoon Bukas wasspul. En dan kun je dus gewoon je eigen deken wassen. Hoe handig is dat? Goed, zoals je ziet hier nu even mooi. Ja, als ik hem zo houd dat er een reflectiestrip op zit dus je ziet hem ook in het donker als je uh, in het donker buiten aan het stappen bent dus dat is ook heel erg veilig en fijn hier zitten die dingen om er nog een deken onder te doen maar ik geloof niet dat dat nodig is deze deken gaat tot min 10 en mocht het kouder worden dan dat dan doe ik er de recup over onder want zo koud wordt het in Nederland zelden of nooit en de recup doet natuurlijk zorgen dat de bloedsomloop stevig op gang blijft en dat is wel, moet ik heel eerlijk zeggen echt een van mijn meest favoriete dekens. Nou, wat vind ik het grote voordeel van de Power Turnout is dus dat hij allerlei, op allerlei temperaturen gebruikt kan worden hij is niet dik, je kunt hem heel makkelijk opvouwen en ik kan hem in mijn eigen wasmachine gewoon wassen, dus dat vind ik sowieso heel fijn. Dat gaat niet met andere dekens, omdat die vaak te dik en te groot zijn maar deze kan je echt vrij klein opvouwen en ik heb wel een wasmachine van kilo, dus in die zin het scheelt dat dan wel weer. Als je een deken koopt, welke deken dan ook, zorg er dan voor dat hij niet te groot is. En Jacob van Bukas, die vertelt daar even iets over. Rebecca, ik, ja? zie, uh, ik zie een, een, een mooi deken erop liggen, maar hij is aan de grote kant. Dat ben ik en, en je kunt al zien wat een deken doet die aan de grote kant is, die gaat een beetje scheef liggen. Uh, het is hetzelfde als dat je je schoenen te groot koopt of je rijboek te groot Dat gaat allemaal scheef uh, liggen. Uh, dus dat is jammer. En dat is, en dat is, en is uh, meten is zo belangrijk. Komt de juiste maat uh, bij het paard, bij ja. corona. Nou. Want deze is aan deze kant. Ik heb scheef getrokken, maar ik heb hier inderdaad ook een heel stuk over nog. Ja, ja, hier is, eindigt de staart. Ja. En hier, dit stuk heb ik dus eigenlijk over. Ja, ja. Nou, Oké. Okay. Ja. En hier maar, hangt hij bijna op de o, Rebecca, je hoeft niet te schamen. Ik had net al verteld, drie kwart van de mensen koop betekent groot. Maar dit is eigenlijk waar wij een beetje... Uh, Helaas te vaak tegenkomen, is dat de maat niet correspondeert met het paard. En soms zeggen we wel eens, je hebt twee oplossingen. Hebt. Of je koopt een uh, kleinere deken, of je koopt een paard uh, wat bij de deken past. Want ja, ja jongens, meten is weten. Woe! We beginnen bij de uh, middenkant van de borst, bij de borstspieren. Dat zijn een soort kleufje. Daar zet je het linkje tegenaan en dan pak je het met de over. Zo, en dan stoppen we. Ik zal even wachten tot het cameraman de hoek om is. Schattig hartjes zien. Dan stoppen Dat we even. Bij, de stoppen. Vers, bij de verse kant van de bil. Uh, daar, houd, daar moet de deken ook stoppen te liggen. Nou, dan kijken we op het lintje. En dan hebben we hier de centimetermaat. Ik zat net op 161. En dan moet je bij Bucas de dekenmaat 120 uh, bestellen of kopen. Ik heb vooral eens deken even afgedaan. Dan kun je wat dichterbij zien. Kijk, dit. Dit is ballistic nylon en ook daar vertelt Jacob het ene het ander over. Nou, eh, Lucas heeft eh, heel veel dekens in het assortiment. Een aantal dekens die zijn gemaakt van ballistic lijnol. En ballistic lijnol is een hele sterke stof. En om te demonstreren hoe sterk dat is, heb ik hier een voorbeeldlapje. lapje. Eh, deze stof hebben wij in verschillende kleuren. Deze is blauw, maar we hebben hem ook in het zwart en in het bruin en in het zilvergrijs. Nou, jij hebt de schaar mee. Ja? Je mag hem even een paar centimeters inknippen. Ben je er? Ben je er gaan, we. Ja. En dan ga jij aan de ene kant uh, trekken yeah. en dan ga ik aan de andere kant trekken. Okay. En doe die schaam maar even weg voordat je uh, omvalt, want ik ga heel hard trekken. Oké. Okay. Daar komt hij, hè? Trekken, Rebecca. Ja, maar. Kom op. Kom op. <lacht> nou, ik denk dat er wel duidelijk is dat daar een beweging in te krijgen. <lacht> nee. Goed. sterk, jongens. Nou, dan heb ik nog één uh, ander voorbeeld om te laten zien. Hoe sterker dat is mijn handsklok Klok terug. Je hebt geen walk in het haar. Maar je moet voorstellen, lange manen. Dan kom ik met mijn pen. Het is dus gewoon een 1, 2, 3, 1 uh, pen. Ja? Hier zie je ziet een gat. Ja? Nou staan er een paar dames een badpak naast me, want dat heeft Frans altijd. <laughs> en dan doe ik uh, met die wind door die haren een beetje wrijven. Kan niet zo goed, kan niet zo goed acteren. Serieus? Kijk, dit is de buitenkant van de stof. En dit is de coating die zorgt voor dat hij ademt. En ook waterdicht is. Hallo. Die, uh, alleen die coating, die krijgt een beetje op zijn donder normaal, uh, omdat ik er een pen uh, in prik. En hier zie je waar Rebecca en ik aan hebben getrokken, dat ook die coatingslagen een beetje op zijn donder heeft. Dus hier heb je een lekpunt, maar we hebben ook reparatiesetjes uh, om eventueel een gaatje op te dat. En de binnenkant van uh, de bukkelsdeken van Verona die is met Stay Dry gemaakt. Jacob vertelt. Nou, dit is de, de voeringstof die wij in de dekens hebben zitten. Dus dit ligt op de vacht van het paard. En wat dit materiaal doet is razendsnel uh, vocht opnemen. Dus er kan zijn vocht van het afspuiten, er kan zijn zweet. Dus dat betekent dat je nooit meer een zweetdeken nodig hebt. Dus je kunt gewoon op een bezweet paard die deken erop gooien en dan zeg je: Dag, schatje tot morgen. Dit heet steedraai en dat hebben wij een aantal dekens zitten, onder de Power de Smartex en de Celtic Stable. Maar we hebben ook hier zweet- en transportdekens van. Ik denk misschien een beetje tegenstrijdig: hey, je hebt een die zijn net. Je hebt heb je die geen zweetdeken nodig? nodig, maar de meeste buitendekens. Die worden vies en als je je paard gaat vervoeren, wil je hem knap vervoeren en dan haal je die vieze deken eraf en dan zet je hem met je zweedekentransport deken, deken zet je hem op te trailen en dan is het heel chique Maar eh, ik kan het beste demonstreren hoe dit werkt door het gewoon nat te maken. Dus Rebecca, zorg dat je iets nat maakt en mij niet. Dit is het Zo. Ja, dankjewel. Nou, dan knijp ik even het losse kot af. Zo, en dan ga ik aan jou vragen, Rebecca, doe even zo met je hand. Want dan ga ik jou laten voelen het verschil tussen wat op de vak van je paard ligt en hoe nat dat dat je in werkelijkheid is. Dit ligt op de rug voor je paard, ik yeah. zie Rebecca die kijkt al heel bedenkelijk. <lacht> ja. uh, en zo nat is die. Oh, dat is echt raar. <lacht> en dan nou laat ik je ook zien hoe nat dat die echt nog is. Dus ondanks dat die zo nat is, heb je Volk. altijd... Nee, ja, want het is, niet, het is niet nat, kijk het is droog. Nu weet je alles over de Power Turnout die Verona draagt. Maar niet alleen Verona draagt hem, Henja draagt hem en Bella draagt hem ook. Dus uh, een deken die eigenlijk op elk paard past en die je kunt gebruiken in zowel het najaar als in het voorjaar als in de winter. In de zomer is het misschien net even te warm, maar zelfs als het heel koud is in de zomer zou je hem nog kunnen gebruiken. Ik wil graag Butoffel nog even bedanken dat het onze sponsor is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet hieronder te abonneren. En heb je nog vragen over de power turn-out. Dan kun je ze hieronder kwijt. En dan zie ik je heel graag bij een volgende video. Doeg!